Goedendag en welkom op de website Ede doet mee. We zijn hier in het atelier van Hester Glasbergen, waar we met een paar cursisten uh, bezig zijn om een eerste workshop te volgen. Ze hebben deze aangevraagd via de website. Ik zal jullie in vier korte stappen uitleggen hoe jullie deze aanvraag ook kunnen doen. Als eerste moet u een aanvraag doen via Bereken Uw recht. Dat kan via www.ede.nl slash Let op, u heeft hiervoor uw inkomensgegevens en huidige banksaldo nodig. Een consulent van de gemeente Ede controleert uw aanvraag en u krijgt hierover als u een aanmerking komt per post bericht. In de brief die u krijgt staan een wachtwoord en inlogcode. Deze heeft u nodig om op de website in te loggen. U kunt inloggen via de inlogbutton rechtsbovenin. Als u bent ingelogd ziet u als eerste uw gegevens. Daarna kunt u doorklikken naar mijn te goed en hierin ziet u u te goed. Bovenin het scherm vindt u de knop meedoen maak uw keuze. Achter deze knop kunt u kiezen uit sport, cultuur, recreatie en overig. Voorbeelden van activiteiten die u hier kunt vinden zijn voetbalclubs, u kunt meedoen aan, uh, bij een dansschool, u kunt muzieklessen volgen, u kunt hier bij, het, bij Hester Glasbergen terecht, u kunt ook een museumjaarkaart aanvragen en zo staat er nog heel veel meer. U kunt het thuis op uw gemak allemaal bekijken. De vierde en laatste stap is het plaatsen van het product in de winkelwagen. Als u vervolgens klikt op Bestelling afronden, heeft u de bestelling geplaatst en krijgt hierover per mail bericht. Ook de aanbieder krijgt hierover per mail bericht. Rest mij nog u heel veel succes te wensen met het maken van uw keuze op www.ededoekmee.nl.